Bepaalde vragen horen we bij EU-claim vaker terugkomen en daarom hebben we enkele van deze veelgestelde vragen en misvattingen gebundeld en geven we daar in deze video antwoord op. Moet je met een Europese vliegtuigmaatschappij vliegen om recht te hebben op een vergoeding? Nee, je hebt recht op een vergoeding als je vlucht meer dan drie uur vertraagd is en vertrekt vanuit een EU-land. Vlieg je vanuit een niet-EU-land, dan moet je wel met een Europese vliegtuigmaatschappij vliegen. De volgende. Je hebt toch geen recht op een vergoeding als je met een chartermaatschappij vliegt en deze verandert het vluchtschema? Nee, dat is ook niet waar. Elke vliegtuigmaatschappij, ook chartermaatschappijen, zijn gebonden aan verordening 261-2004. Deze geeft duidelijk aan dat vliegtuigmaatschappijen tot twee weken voor vertrek de vluchttijden mogen aanpassen. Daarna heb je als passagier mogelijk recht op een vergoeding. Om dit te checken vul je eenvoudig je vluchtgegevens in op onze website euclaim.nl. Een technisch mankement is geen buitengewone omstandigheid. Dat klopt. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor het onderhoud, inspecties reparaties van al haar vliegtuigen. Dit hoort bij haar taken en is dus ook gewoon geen buitengewone omstandigheid. Wanneer je vlucht meer dan drie uur vertraagd is door een technisch mankement, heb jij dus recht op een vergoeding. Heb jij vragen over jouw rechten als passagier of twijfel je over je rechten? Stel ons dan je vragen onder deze video of neem contact met ons op.